DJI staat al een paar jaar bekend om zijn stabilisatietechniek. Niet alleen onder de drones waar alle camera's met hun techniek gestabiliseerd worden... ...maar ook voor handheld gebruik op de grond. Dat is eigenlijk begonnen met de Ronin. Dat was een van hun eerste stabilisatiesystemen die ze hadden... ...waar je meerdere camera's in kon doen en die voor handheld gebruik was. Nou, daar zijn een paar versies op nagekomen. We hadden eerst de Ronin, daar kwam een kleine broertje van de Ronin M... Die heeft vervolgens een opvolger gekregen in de vorm van de Ronin MX. En een veelgeziene trend in die gimbal en handheld stabilisatietechniek is het feit dat je de gimbal met één hand vast hebt. Dus een centraal handvat, een beetje zoals een Osmo, alleen dan een stuk groter. Uh, en dat is iets wat ze nu ook gereleased hebben, want ze hebben namelijk de Ronin S gelanceerd. Een opvolger in de Ronin serie en dit keer dus een single handed gimbal zoals je dat noemt. Met één groot hand van het midden en de camera net als bij de Osmo bovenop. Nou, we hebben hier de Ronin S, want hij is inmiddels leverbaar. En we gaan hem eens even openmaken en kijken hoe die eruit ziet en hoe die allemaal wordt geleverd. Nou, de welbekende DJI-doos, mooie witte doos met daarop natuurlijk duidelijk het product wat erin zit. In dit geval de Ronin S. En dan gaan we de bovenkant openmaken en eruit halen wat erin zit. En daar zien we dit mooie koffertje. Zo. Met daarop ook Ronin S. En dat is eigenlijk ook iets wat we bij vrijwel alle DJI producten tegenwoordig zien. Ze hebben dit soort koffertjes eigenlijk van een soort hard piepschuim gemaakt. Wij noemen het altijd een beetje een veredelde doos. Want ja, het is niet echt een koffer waar je heel veel mee kan reizen. Of die je in het ruim van de vliegtuig kunt doen of dingen. Maar het is wel een fantastische opbergbox. En een fantastische transportheenheid voor achterin de auto of wat licht vervoer. Nou, aan deze kant een vakje om open te doen. En dan klappen we zo het koffertje open. En dan hebben we daarin alle accessoires van de Ronin S zitten. Nou, het ik er even uit. En dan gaan we alles eruit halen. Schuif schuiven we deze even iets aan de zijkant. Zo. Nou, als eerste hebben we hier een tripod. Klein tripodje voor onder het handvat van de Ronin S. We hebben het handvat zelf. Mooi folietje eromheen. Zo. En bij de Ronin-S is het handvat niet alleen het handvat, maar in het handvat zit ook de accu verwerkt. Dus deze wordt binnenkort ook losleverbaar, zodat je in plaats van een accu te wisselen, gewoon het handvat wisselt. Dat is natuurlijk het handvat. Nou, dan hebben we eigenlijk het ja, misschien wel het belangrijkste deel van de Ronin-S zelf. En dat is eigenlijk de gimbal, zeg maar. Dus die klik je op het handvat. handvat gaat hieronder tegenaan. En dan heb je hierop en een stukje de bedieningseenheid. Dus je hebt hier zo onder andere het joystickje zitten. Een paar bedieningsknopjes, lampjes, het focuswieltje aan de zijkant. En natuurlijk ook de, onder andere de aan- en uitknop. En daarbovenop zit dan eigenlijk de gimbal. Dus de gimbal aan alle drie de assen zit hier nog even met een klittenbandje vast. En die kan je dan natuurlijk ook verstellen zoals je dat met een normale Ronin ook moet doen. Nou, dan gaan we verder nog even kijken. Vinden we hier een USB-lader. Daar hebben mooi het fotootje vanaf. USB-lader wordt gebruikt om het handvat op te laden, om de accu op te laden. We vinden natuurlijk de cameraplaat. Die schroef je onder je camera. En die cameraplaat die klikt vervolgens vast op de Ronin. Op die manier wordt het makkelijk om de camera van de Ronin af te halen en even los te gebruiken. En je ziet ook op alle assen, en dus ook op deze plaat, zie je hier die nummertjes staan. Kijken of dit goed leesbaar is. Zie je hier die nummertjes staan. En die nummertjes maken het makkelijk om bijvoorbeeld een standje te kiezen waarop je camera goed gebalanceerd is. En dan als je hem erop en eraf doet precies weer op dat nummertje terug te zetten. Zodat hij gelijk weer goed is. Nou, dan hebben we vrijwel alles uit het koffertje gehad. Behalve dit doosje nog. Hier zullen wat kleine accessoires in zitten. Even kijken, dat is een mooi klein doosje met allemaal vakjes. In het bovenste vakje vinden we als eerste een USB-C kabel. Nou, de USB-kabel wordt gebruikt om hem op te laden. Verder vinden we een paar RSS-kabeltjes. Deze kabeltjes worden gebruikt om camera's aan te sluiten op de Ronin-S. Zoals je net al liet zien zit er op de Ronin-S een focuswieltje aan de zijkant. En er zijn verschillende kabeltjes. Deze is een infraroodlampje voor onder andere Sony. Deze heeft USB-C en deze heeft micro-USB. En deze kabeltjes kun je dus gebruiken om de camera die je op de Ronin doet, op de Ronin aan te sluiten. En dan kun je door gebruik te maken van het focuswieltje wat aan de zijkant van de Ronin zit, de lens te bedienen. Als je dan een camera hebt met een elektronische lens die je dus door de camera heen kunt sturen, kun je dat op die manier met de Ronin S versturen. En ook de knopjes voor bijvoorbeeld opname die op de Ronin S zitten, die worden dan bruikbaar. Gaan we van de andere kant kijken. We hebben we een ook wel. Belangrijk onderdeel, wat vaak onderschat wordt, de lens support. Dat is eigenlijk een klein beugeltje die je onder je lens moet doen. Oh, dat is een beetje even wit achtergrond. Zo. Die je onder je lens moet doen aan de voorkant. Want veel compacte camera's, zoals je een systeemcameraatje of dingen hebt, die zitten dan alleen maar met één schroef vast op deze plaat. Nou, en dat zorgt er eigenlijk voor, zeker als je wat grotere lens gebruikt, dat er best wel wat speling door kan ontstaan. Als je hier dan je camera opzet met lens ervoor, dan kun je dit beugeltje er aan de voorkant goed strak onder zetten. En die ondersteunt dan aan de voorkant nog een keer de lens, zodat het geheel vaster zit. En dat zorgt ervoor dat je geen last krijgt van microtrillingen. Dat zie je vaak als mensen de lenssport niet gebruiken. Dan hoor je hem heel zachtjes vibreren of zie je dat zelfs in je beeld. En door deze goed strak onder de lens te zetten is dat probleem opgelost. Dan hebben we nog een tweede verhogingsplaatje, qua maat mocht dat nodig zijn. Even kijken wat we nog meer hebben. En verder hebben we natuurlijk een paar camera schroefjes. Dit is het schroefje, kijken of dat zo zichtbaar is, voor de lens support zoals we dat net hadden. Dan hebben we een paar schroefjes om de camera op de cameraplaat te schroeven. We hebben nog een afdekkapje met schroefjes en we hebben twee Inbussleuteltjes om die schroefjes ook vast te kunnen draaien. Dus alle gereedschappen en dingetjes die je nodig hebt om te kunnen vastdraaien en gebruiken zitten er ook bij. Nou, dit handvat klik je hier op de ronin. En zo, die schuift daar zo voorwaarts op. En dan zit hier aan de zijkant zit een hendeltje. En door die dan om te halen zet je het handvat eigenlijk vast en zorg je ervoor dat die niet meer los kan. Dan heb je zo eigenlijk de hele roon in. Deze kan er aan de onderkant opgedraaid worden. Even kijken, zo. Is ook lastig met één hand natuurlijk. Zo. En dan kun je op die manier de roon in S zo in één keer neerzetten. En makkelijk verder gebruiken of klaarmaken voor gebruik. Deze bandjes halen we nog eventjes los. Zo. En dan hebben we daar eigenlijk de Ronin S. Nou, om even nog een paar pluspuntjes van de Ronin S te benoemen. Een van de features die toch wel bijzonder zijn aan de Ronin S is het feit dat deze as zo laag staat. Dat zorgt ervoor, omdat deze as laag staat, dat als je hier je camera opzet. Dat je normaal gesproken, als je zo de Ronin gebruikt... ...zit je heel erg tegen het schermpje aan te kijken of tegen de gimbal aan te kijken... ...als je naar het schermpje van je camera wil kijken. Doordat ze die as dus onder 45 graden hebben gezet... ...zit je als je zo van achter tegen je camera aankijkt, niet tegen dat schermpje aan te kijken... ...of niet tegen de arm aan te kijken, maar kijk je rechtstreeks mooi op het schermpje van de camera. Nou, verder zijn alle assen natuurlijk, je moet zo'n gimbal als dit stabiliseren. Daar gaan we nog een apart video van maken hoe je dat helemaal moet instellen en je camera erop moet doen. Nou, wat ik al zei, hier aan de zijkant en qua knopjes zit er hier uh, aan de achterkant een trigger die kan je gebruiken om enkele functies te wisselen aan de zijkant zit hier het focuswiel dat focuswiel wordt dus gebruikt als je je camera hebt aangesloten op de Ronin S of later met de losse focusmotor om je focus te bedienen aan de voorkant vinden we twee knopjes één voor de modus en eentje om video en foto's te maken en een joystickje om de Ronin S te bedienen als melde een Letje, drie letjes eigenlijk die aangeven in welke stand die staat. Nou, aan de zijkant de aan- en uitknop, en aan de, daarnaast nog een aansluiting voor extra montageaccessoires. En aan de onderkant van de handvat, omdat in de handvat dus de accu zit, vinden we vier lampjes waarop we kunnen zien met een knopje of de accu vol is en zo ja, hoe vol die is. Nou, Dit is eigenlijk eventjes in het kort hoe de Ronin-S geleverd wordt, wat er allemaal bij zit en een paar specifieke puntjes van de Ronin-S uitgelegd. We gaan nog meer video's maken waarin we uitleggen hoe je hem precies moet gebruiken. Maar mocht je nou meer over de Ronin-S willen weten of een Ronin-S bestellen, dan kun je uiteraard terecht op droneland.nl of in onze winkel.